Want mijn doel is, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Het consequent najagen van God is niet altijd gemakkelijk, maar het is zeker de moeite waard. Echter, je kunt God niet najagen totdat je zelf eerst werkelijke vrijheid hebt ervaren. God werkt om ons vrij te zetten. Het is heerlijk om vrij te zijn van schuld, veroordeling en altijd onszelf afvragen wat mensen van ons denken. Wanneer we weten wie we zijn in Christus, zijn we bevrijd van de zorg om te mislukken. Dat geeft ons de moed om te kunnen uitstappen en Gods belofte na te jagen. Een van de grootste vrijheden die God mij heeft gegeven is de vrijheid om mijzelf te zijn. Jarenlang probeerde ik iemand te zijn die ik niet was. Ik had het gevoel dat ik dit of dat moest zijn, terwijl ik wist dat ik niet zo was als iedereen. Toch bleef ik proberen om net zo te zijn als ieder ander, totdat ik door mijn relatie met God leerde dat Hij mij geschapen heeft om mezelf te zijn. Dit zette mij ook vrij van mij zodat ik mijzelf kan richten op Jezus en mag uitreiken naar anderen zoals Hij dat van mij vraagt. Filippenzen 3 zegt dat Paulus vastberaden was om aan die dingen vast te houden waarvoor Christus Jezus stierf, om hem en de kracht van zijn opstanding te kennen. Ik geloof dat wanneer we wedergeboren zijn, er een geest van vastberadenheid in ons ontspringt, we mogen het de Heilige Geest passie of ijver noemen en het geeft ons de pit die we nodig hebben om in moeilijke tijden te zeggen Ik zal niet opgeven om een intieme, hartstochtelijke, diepe en persoonlijke relatie met God te hebben. Ik zal niet opgeven om alles te zijn wie Christus wil dat ik ben. Wees vastberaden om te staan in geloof en Gods belofte te ontvangen. Onthoud goed, jij behoort tot Hem en Hij heeft je een vastberaden geest geschonken. Ik wil Je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik wil een nieuw leven leiden, vastberaden in het nastreven van U en Uw belofte. Ik vertrouw U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 joice-meyer.nl